Goedemiddag. Oh, hoi. Goedemiddag. Ik had een terugbelverzoek van mijn collega. Ik ben op zoek naar meneer C. Leeuw. Eh, nee hij Werkt hier geen meneer C. Leeuw. Iemand heeft een grapje uitgehaald, denk ik? U belt naar een dierenpark en dat is 1 april, hè? oké. Ja, ik snap hem. Stom. Oké, sorry. Fijne dag. Hoi. Ha, ja. U ook een fijne dag. Hallo, goedemiddag. Ik ben zojuist gebeld. En mijn collega door mevrouw Nari. Karen. Karen. Mevrouw Kanari. Nee, nee, helaas. Er werkt hier geen mevrouw Kanari. 1 april, Dierenpark, oh. begrijpt u? Ah. Ah. Ja, oké, okay, ja. Oké, okay, doei. Ja, dag. Um, goedemiddag, ik was op zoek naar even kijken. Nee. Uh. Er werkt hier geen. Nee. Oké. Okay. Oh.